Ik las ergens een keer van, uh, ik leef soms alsof ik maar 30 word en dat vond ik wel erg toepasselijk. Ik moet werken, want ik heb geld nodig. Daar kwam het wel een beetje op neer. En ja. toen dacht ik al van, ga ik dan nu iets voor mezelf doen? Ik ben als freelancer, als e-mail specialist gestart. Je kan veel meer jezelf... En andere mensen uitdagen, als ik dit jaar 4.000 haal en als ik volgend jaar dan naar de 10.000 ga, je moet ook rekening betalen. En ik ben natuurlijk alleen, dus dan uh, heb je iets meer risico wellicht. Zeker voor je eerste klus moet je echt vragen, solliciteren, roepen, aanwezig zijn. Praat met mensen, zorg dat, je, dat ze überhaupt weten dat je bestaat. Ik heb nog heel veel dingen die ik misschien een keer zou willen doen. Dagvoorzitter zijn bijvoorbeeld. Van harte welkom bij weer een nieuwe video in de serie De Zelfstandig Ondernemer, waarin ik portretten maak van freelancers en zzp'ers uit de wereld van marketing, communicatie en sales. Hoe word je nou freelancer? Waarom kies je voor het bestaan uh, van uh, zzp'er? Hoe hou je je vakgebied bij? Hoe onderneem je uh, als je zelfstandig uh, aan de slag gaat? Dat soort aspecten ga ik over praten. En deze serie die maak ik uh, niet alleen, die maak ik samen met Sales Marketing Groep. En Sales Marketing Groep is een netwerk van ervaren, uh, marketeers, ervaren specialisten, freelancers op het gebied van uh, online marketing en sales. Uh, en in deze video, en als je zit te luisteren naar de podcast, uiteraard ook van harte welkom. Uh, in deze video te gast bij mij Femke de Kruijf. Femke, van harte welkom. Hi, dankjewel. Uh, Marketingwijf. <laughs> <laughs> nou denken sommige <laughs> mensen, pardon, maar dat is je, dat is je brand, hè? Ja, dat is uh, ja, mijn bedrijfsnaam. Ja, ja brutale dat, titel. Ja, ja, dat is uh, eigenlijk ontstaan tijdens mijn studie nog. Ja. Uh, toen moesten we op een gegeven moment voor een uh, vak een, uh, ja, een website maken voor een bedrijf wat we nog niet hadden. Ja. Uh, en toen dacht ik: goed, dan uh, doe ik dit en dan maak ik één voor. Als ik ooit iets voor mezelf zou. Want wat doen. voor opleiding was dat? commerciële economie okay. en dan afstudeer richting ondernemerschap met een minor digital marketing oké ah, dus, oké okay. uh, okay. dus dat komt wel aardig te samen met wat je nu allemaal precies doet. Ja, ja, ja dat ja. sowieso en uh, ja die website heb ik eigenlijk altijd gehouden dat is dat heeft allerlei verschillende vormen gehad en toen ik uiteindelijk besloot om echt voor mezelf te gaan toen dacht ik nou dan hou ik die gewoon vast en wat doet uh, wat doet het marketing uh, wijf zeg maar als het gaat om marketing waar zit je expertise ja uh, dat is eigenlijk generistisch en uh, breed, maar ik ben als freelancer, als e-mail specialist gestart. Uh, ik kom vanuit start-up, scale-up-achtige hoek, zeg maar. Dus dan, ja, dan doe je van alles, want er zijn ja. gewoon minder mensen ja. uh, dan nog. Ja. Uh, en dat is ook wel wat ik het leukst vind. Maar toen ik freelancer werd, toen dacht ik, nou dan moet je eigenlijk als specialist beginnen, want dat is uh, het beeld wat ik had. Je had over start-up en scale-ups, waar waar is dat na je studie een beetje begonnen dan? Want, ja. de, en als, ja. als baantje dan? Of nee, ben je meteen nee, nee. aan freelance? Ja, nee, nee, nee. Als, um, gewoon in loondienst. Ik heb okay. een aantal jaren in loondienst gewerkt. Ja, ik, ik ben natuurlijk nog niet aantal zo. Een aantal jaar, uit. ik wil zeggen, hoe oud ben je? Ik ben 24. Ja. En hoe, um, hoe oud was je toen je klaar was met studeren? Uh, 21. Okay. Maar ik ben op mijn twintigste in uh, loondienst gegaan. Tijdens de studio? Ja, dus uh, ik kreeg een dochter op een gegeven moment. Um, oh, je, doet, je, je denkt <lacht> gewoon alles, alles maar meteen doen gewoon. Ja, ik las ergens een keer van. Uh, ik leef soms alsof ik maar dertig word. En dat vond ik wel erg toepasselijk. Want ja. Dat heb ik ook een beetje gedaan, maar... Oh, zo je, maar, je, maar heb je ook een idee dat je maar dertig wordt? Nee, toch? Nee, nee, dus nee, het was dat was ook niet. niet echt nodig. Dus nu doe ik wat rustiger aan. <laughs> ah. Ja, nee, mijn dochter werd geboren uh, in mijn derde jaar um, van mijn studie. In de kerstvakantie. Dus toen kon ik in januari gelijk uh, weer door, zeg maar. Um, en toen heb ik in de zomervakantie mijn scriptie geschreven. Dat mocht officieel niet van school. Um, die zeiden dat kan niet. Uh, maar ja, ik dacht... Ik moet werken want ik heb geld nodig daar kwam het wel een beetje op neer um, dus dat heb ik wel gedaan en toen uh, in september kon ik uh, bij mijn eerste baan starten via mijn manager van mijn stage nog zeg maar die, ja. die nam me toen weer aan bij een bedrijf waar zij toen zat ja. hele leuke functie um, daar kreeg ik heel veel kansen en toen uh, kreeg ik ook een scriptiebegeleider eigenlijk toegewezen en toen zei ik joh uh, leuk dat ik jou nu heb. Uh, ik ben eigenlijk al klaar, dus wil je het nakijken en uh, verbeteren. <laughs> <laughs> en toen moest ik tot januari wachten om het in te leveren. Daar kwam het een beetje op neer. Mm. Ja. Hé, hey, en even, uh, dan gaan we niet de hele, hele doopsil lichten, maar je zegt zo even tussen <laughs> de neus en lip van oh ja, toen kreeg ik ook even een kindje. Ja. Yeah. Was, dat, was dat een bewuste planning? of was? Uh, um, nou, nee, dat had ik, zeg maar, omstandigheden. Mm. er waren omstandigheden. Anders doe je dat uh, als je een diploma hebt en uh, yeah. een baan en yeah. wat dingen op orde hebt. Yeah. Um, maar nee, dat gebeurde uh, en daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Uh, ja, want zij is nu? Ze wordt vier in ja. december, ja. Uh, nee, de reden waarom ik het vraag is dat ik me voorstel dat best wel veel mensen die vinden freelancen al eng. He, want wij Nederlanders houden wel van een beetje zekerheid. Ja. En hier hoor ik een verhaal. Ik denk nou, alles, alles, alles is in place om ja. maar heel erg op zoek te gaan naar zekerheid in de vorm van een baantje. Ja. En dan ga jij freelancen. Ja, en ik had, uh, ik had dus een baan uh, waar ik toen als eerste werd aangenomen in de fintech-industrie. Uh, ja. Bij een hele gave scale-up. Welke? Ja, um, uh, Funding Circle. Oké. Okay. En daar had ik toen net een vast contract gekregen. Ik had al twee keer promotie gemaakt en toen uh, gingen ze naar de beurs en toen ja. gebeurden er dingen. En toen zeiden ze uh, we stoppen ermee in Nederland. Dus ik was, uh, ja, ik had een vast contract en ik was alsnog mijn baan kwijt zeg maar. Zie je daar de zekerheid van een baan? Ja, dus dat viel ook <kijkt> wel mee. Uh, en toen was ik toevallig net ook wel aan het kijken van kan ik een huis kopen? Want ik huurde vrije sector, hartstikke duur in mijn eentje. Hmm. Dus ik dacht, als ik maar een huis kan kopen, weet je wel, dan, dan gaan mijn vaste lasten door de helft eigenlijk. Ja. Um, dus dat ging toen weer niet door. Um, want ja, ik had geen baan meer. Maar ik had wel een regeling en zo en dat komt allemaal wel goed. En ja. toen dacht ik al van, ga ik dan nu iets voor mezelf doen? Uh, maar toen, via via, kwam ik weer bij een hele leuke functie uit bij een andere fintech start-up echt wel. Uh, dus toen dacht ik, dan pak ik die. En twee maanden later had ik een huis gekocht. Um, dus dat ging heel snel en uh, ja. Maar was dat dan de reden voor jou om toch nog weer voor een vaste baan te gaan? Of, want wanneer kwam freelancen in beeld, zeg maar, voor jou? Um, nou, ik ben sinds dit jaar januari officieel um, voor mezelf mm -hmm. uh, en dat heb ik langzaam opgebouwd, ook wel. Um, dat was ook, nou, ik liep wel tegen overspannen aan, zeg maar, op een gegeven moment. Uh, ik had dat huis toen gekocht. Dat was echt wel een grote reden dat ik dacht van... ik heb een, een, een vast salaris nodig. Ja. Uh, want ik, dan kan ik een hypotheek krijgen. <kijkt> en anders moet ik weer twee, drie jaar wachten. Uh, dus ik had het huis gekocht. En toen, nou heel eerlijk gezegd... stort ik een beetje behoorlijk wel in. Uh, want ik, <laughs> een beetje behoorlijk wel in. Een beetje behoorlijk. <laughs> uh, ik leefde ja, eigenlijk al wel drie, drie jaar na het moment toe... van ik dacht als ik nou een huis kan kopen... weet Dank je wel, alles wat ik deed was... Als ik, doe, als ik dit doe, als ik dit doe, als ik dit doe, als ik promotie maak, als ik harder werk, als ik vijf dagen ga werken, uh, dan kan ik op een gegeven moment een huis kopen en dan hebben we een plek zeg maar en dan ben ik van die hoge lasten af en dan komt het allemaal goed. Dat had ik een beetje in mijn hoofd geromantiseerd misschien. Mm. Um, en nou ja, toen kwam het leven tussendoor en toen ging het niet goed en uh, nou, ik had wel een huis, maar dat viel een beetje tegen. Mm. Nou, dat was niet, dat bracht niet de rust die uh, het had gegeven, zeg maar. Nee. Die zat nee. ergens anders. Die, die, die rust ja. moest je ergens anders zien te vinden. Ja, en toen heb ik best wel een paar maanden niks gedaan, ook echt wel. Uh, daar had ik toen gelukkig de mogelijkheid voor. Heet dat burn-out? Of, uh, of ja, zo labelen ze dat, maar... Ja, ik, ik, ik, heb, ik weet niet, moet je dan naar, een, naar iemand die zegt, jij hebt een burn-out? Of mag je dat weet zelf? Weet ik niet, maar uh, je kon echt niet, je kon niks heffen. Nee, nee, hmm. nee. Ik heb echt wel even een paar maanden niks gedaan. Uh, kon niks, is natuurlijk ook niet hoe het werkt, want ik moest een huis verbouwen en ik heb een dochter, dus <laughs> ja, je moet ook rekening betalen en ik ben natuurlijk alleen, dus dan uh, heb je iets meer risico wellicht. Ik kan niet ja. op iemand anders terugvallen, maar ja. ik zei ik geef mezelf zes maanden en als het dan niet lukt, dan, uh, nou, dan heb ik ongeveer twee maanden over om een baan te vinden en anders uh, heb ik een probleem. <laughs> Dus bij jou is eigenlijk wel, als ik, um, het is wel leuk om een beetje dit, daar vind ik deze serie zo leuk om eens kennis te maken met freelancers, maar ook met name over het waarom je gaat freelancen. Wat ik bij jou heel erg merk is dat vaste baan, freelancen en je leven. Dat, dat, dat, dat, dat, dat spel samenvoegen, zeg maar, dat is voor jou, dat, dat is het spel. Het is niet zo van, hé, hey, ik heb ondernemersdrang of ik wil ondernemer worden en daar. Nee, het is bij jou echt kijken van hé, hey, hoe ziet mijn leven eruit en hoe kan ik mijn professionele leven daarin weven. Dus ik, schrijf, schrijf ik dat goed? Ja, en ik heb wel um, vanaf jongs af aan gezegd van ik wil later gaan ondernemen. De studie die ik deed was ook richting ondernemen. Uh, maar ik heb ook ervaren dat je ook kan ondernemen binnen een bedrijf. Dus ja. het hoeft niet per se uh, voor jezelf dan te zijn. Intrapreneur noemen ze dat. Ja. Oh ja, dat is een heel mooi woord. Ja. Um, dus dat had ook een optie kunnen zijn. Maar ja, dit past voor mij momenteel het best. En dit geeft me de meeste... Uh, ...mogelijkheden en eigenlijk ook wel de meeste rust, zeg maar, naast, uh, naast alle andere dingen die ik heb. Mm -hmm. um, maar er komen natuurlijk heel veel, heel veel dingen ook nog bij die me gewoon heel erg aantrekken binnen het ondernemen. Van, uh, je komt nu voor een paar maanden of voor een half jaar of echt op losse projecten. Je kan veel meer jezelf en andere mensen uitdagen, veel meer proberen, veel meer doen mm -hmm. um, dan dat je binnen één bedrijf zit. Uh, dus er zijn natuurlijk veel meer dingen die me naast, dat je meer vrijheid hebt en, en dat je flexibeler bent, uh, die me ook aanspreken. Maar, maar je noemt ook het... vrijheid, flexibeler, uh, inhoudelijk uitdagender. Ja, vind ik wel. Ja. Het feit dat je meerdere, want hoeveel opdrachten doe jij, doe jij één opdracht bij één opdrachtgever? Of? Um, nu twee grotere opdrachten. Ja, uh, bij wie? Drie dagen interim bij PB, Perfectly Basics. Ach, wat leuk. Die heb je ook hier een keer ja. gehad, inderdaad. Ja, ja. Peter hier Peter, gehad. Ja, Klopt. hierboven, voor de mensen die <laughs> kijken. Ja, wat leuk, Perfectly Basics. Prachtig e-commerce bedrijf. Ja, heel en wat graag. Wat je daar? Um, marketing ook, ben ik als e-mail specialist binnengekomen. Ah, okay. Maar eigenlijk uh, al redelijk snel... Um, ja, ik vind het heel leuk om me overal tegenaan te bemoeien. Dat is wel oh, een beetje... Het, <laughs> uh, <laughs> en nou, ja, dus, ja, dat groeit dan. Dus nu... Uh, ja, ja. Wat meer en ja, wat breder, ja. Een andere klus um, die ik doe, uh, dat is via Olly, Dat is een trainingsbedrijf voor um, scholen. Ze geven trainingen in Youth Empowerment. Dus eigenlijk alles wat je wil weten, maar wat je niet op school leert. Ja, ja, dat is nogal wat. Dat is nogal wat, ja. En daar geef ik af en toe losse trainingen. Uh, maar ik ben nu ook projectleider voor de uh, Boardroom. Dat zit in Hilversum en dat is een ondernemerschapstraject voor jongeren tussen de 15 en de 20. Uh, en die krijgen dan drie maanden uh, ja, eigenlijk begeleiding en lessen van ondernemers. Ja, heel gaaf. Ja. Ach, leuk. En uh, daar ben ik projectleider. Dus. dus je zei, ik geef een heel van half jaar uh, om het freelance zeg maar, uit te proberen. En als het mislukt, dan heb ik nog twee maanden de tijd om een baantje te vinden. Maar ja. dat is niet gebeurd. Die zes maanden was genoeg om erachter te komen <laughs> dat het wel een goed pad was. Ja, ja. Het, eigenlijk hoe gaat het nu? Het gaat nu heel goed. Ja? Ja. Ja, ja. Druk en ik moet af en toe wel, merk ik wel, echt op de rem trappen, zeg maar nog. Mm -hmm. uh, ik, ik kan, uh, ik vind heel veel dingen leuk, dus dan neem je heel veel snel aan. En er zijn gewoon heel veel mogelijkheden, yeah. uh, maar het, het gaat ontzettend goed. Ik heb het erg naar mijn zin. Ja, yeah. en maar je kan jezelf overlozen, maar je kan je kan te veel hooi op je vork nemen. Ja, zeg maar. ja, yeah, yeah. mm -hmm. en dat is wel uh, nou, dat is ook wel fijn als je dan mensen om je heen hebt die dan met je meedenken en. Ja. en dat je dat je advies kan vragen et cetera ja dat is bruggetje naar SMG hè? want uh, niet dat het moet maar dat is wel <laughs> ja, ja daar ben je onderdeel van van dat <laughs> ja, netwerk het geloof, en ja. zij faciliteren deze serie um, wat voegt SMG toe voor jou als freelancer mm, nou dat zijn voor mij behalve dat het natuurlijk gewoon een leuke club is nou um, ja gewoon club. het is een leuke club, het, het een leuke club. Ja? Uh, zijn het voor mij persoonlijk voornamelijk twee dingen uh, dat is dat ik dat ik ja, ik, ik kan mezelf heel goed uitdagen, maar dat is alleen maar intrinsiek. Dus het is ook nog eens van een andere kant dat ik uitgedaagd word om verder te ontwikkelen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een mentor vanuit het netwerk die, die, ja, die zit al twintig jaar in het vak. Dus die heeft weer een hele andere kijk op dingen. Um, dus dat is een heel leuk onderdeel waarin ik eigenlijk mezelf verder kan ontwikkelen dankzij de mensen in het netwerk en de evenementen en met iedereen uh, waar ik daarmee kan spatten en praten zeg maar mm -hmm. uh, en daarnaast is er een heel groot stuk persoonlijke begeleiding echt specifiek voor wat wil ik en en welke kant ga ik op. Ben jij ben veel met de toekomst bezig? Ja zeker ja, ja? ik hou wel van doelen stellen. Noem er eens uh, een paar. Die ik nu heb staan of die ik al gehaald heb. Nou laten we beginnen met die jij al gehaald hebt. Uh, nou, ik had sowieso natuurlijk bepaalde omzetdoelen voor um, dit jaar en volgend jaar toen ik startte eigenlijk als freelancer. Ja. Kun je die delen? Um, ja, die wil ik wel delen. Um, dat had ik voor dit jaar, eerst voor de maand zeg maar, want ik dacht ik ga rustig opbouwen. Dacht ik, als ik dit jaar 4000 haal, uh, dan ben ik al blij. Ja. Ja. Uh, en als ik volgend jaar dan naar de 10.000 ga, dan... Uh, oh, je wilt meteen, uh, zeg maar je wil meteen een behoorlijke groeisput spurt maken? Ja, dat... Hoge doelen stellen, ja. ja. ja maar um, eigenlijk heb ik die van volgend jaar al. Uh, daar loop ik al tegen aan, dus dat gaat heel goed. Dus je hebt gewoon een omzet uh, gewoon ruim boven de ton. Nee, want ik zit natuurlijk nog niet zo. Uh, oh, Oké, okay, maar die komt er lang, wel Lang, maar die komt er wel aan. Ja. Hoe ga je met geld om? Ja, wel zuinig. Ja. Ja, want ik heb heel lang heel weinig gehad, dus daar hm. leer je wel uh, niet niet van dat ik opgroeide of zo, hoor. wij altijd heel breed. Um, relatief gezien, maar mm. ja, Moana werd geboren toen ik nog studeerde en uh, ja, precies. En toen had ik het eigenlijk net op de rit, en toen viel haar vader, dus zeg maar weg. Dus toen moest ik het opeens weer alleen doen. Mm -hmm. uh, toen waren mijn maandlasten waren hoger dan mijn inkomen. Dus dan gaat uh, het fout. Ja, precies. Ja. Je buffert dan. Ja, Zut, neem ik ja. aan. En wat doe je? Het ja, is puur vakmatig en freelance aan het dus, dus gewoon, dan is dit, ja. vind ik, een belangrijk onderdeel van, ja, zeker. Wat, wat doe je met dat? Hoe, hoe buffer jij? Zet je gewoon op een rekening en laat je het zudderen? Ja, nee, het komt op de zakelijke rekening binnen natuurlijk. Ja. Ik neem iedere maand uh, gewoon een vaste salaris op. Want je hebt een eenmanszaak als constructie ja ja, okay. ja. ja. Uh, dus ik betaal mezelf gewoon uit iedere maand hetzelfde bedrag ja. uh, 2500 euro daar kan ik alles van betalen ja. en een beetje sparen en een beetje beleggen gewoon persoonlijk ja, een uh, beetje voor mij en uh, voor mo beleggen doe je zelf ja gewoon op een index uh, okay. account dus dat is ja kwestie van storten en wachten <laughs> um, en de rest blijft staan, dan gaat er 21% btw, dat doet hij automatisch, kan je ja. bij knap instellen. Ja. Uh, en verder zet ik 40% dan weer apart voor inkomstenbelasting. Dat is natuurlijk veel te veel, um, als het goed is. Ja. <laughs> uh, dus dan hou je aan het eind van het jaar over. En de rest, gaat uh, wat over is, gaat weer naar uh, nog een aparte rekening. En doet het allemaal zelf? Ja, ik heb wel een boekhouder natuurlijk, okay. ja, zeker. Wat zijn nog meer elementen, tot slot, hè, voor mensen die zitten te kijken en die nu echt zeg maar beginnen te kriebelen van, ah, ik vind het wel zo'n <laughs> leuk verhaal, ik ga het ook doen. Uh, voordat ze eraan gaan beginnen, wat zijn lessons learned, zeg maar, voor jou betreft? Um, vragen. Je moet echt, uh, ik vind het altijd wel lastig, nou, steeds minder lastig worden, maar... Wat ik, wat ik vaak zie en wat ik zelf ook nog wel eens uh, doe, is een soort van denken van oké, okay, dit wil ik en dan wachten tot het naar je toe komt. Mm -hmm. uh, maar zeker voor je eerste klus moet je echt vragen, solliciteren, roepen, aanwezig zijn. Uh, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil. Mm -hmm. En um, ja, dat doe ik eigenlijk nu bij alles uh, wat ik misschien ooit eens wil. Laat het vallen, praat met mensen, zorg dat, je, dat ze überhaupt weten dat je bestaat. Alleen maar... Um, een website maken bijvoorbeeld, ja, dat is iets wat heel veel mensen als eerst gaan doen van oh, ik maak een website en dan, dan komt het wel goed. Maar een, ja, je kan een hele mooie website hebben, maar als niemand hem ziet, mm -hmm. hoe vaak kom jij nou op een nieuwe website op ja. terwijl... ja. Dus ja, het netwerk is dan echt wel belangrijker. Ja, en je zal ook afgewezen worden af en toe. Ja. Uh, dat vooral niet persoonlijk opvatten. Dat is ook lastig. Dat is ook heel lastig, ja. ja. Ja, en toch wel een plan maken van tevoren. Hey, en uh, wat staat er op je dromenlijstje, zeg maar, voor de komende weet Doe eens even, Ruig, jaartje <laughs> of tien, waar, waar, waar staat uh, Femkasse 35? Is ik vind het heel leuk uh, om steeds nieuwe dingen te proberen en om mezelf daarin dus wel uit te dagen. Uh, en op die manier leer je ook van wat vind ik wel leuk, wat past bij me en wat niet. Dus ja, ik heb nog heel veel dingen die ik misschien een keer zou willen doen dagvoorzitter zijn bijvoorbeeld ah, lijkt me ja? best wel leuk ah, ja daar weet ik nog ja. wel wat van <laughs> ja. <laughs> ja. precies lijkt me heel spannend maar ja. ook wel heel leuk dus Is het ook. Um, ja, dat soort dingen blijven proberen. Ik hoop dat dat over, over tien jaar nog steeds uh, kan. Dit past ook weer in je strategie van je moeder. het wel zeggen. Want ja, dan... precies. Ja, okay. je snapt het. Message taken. <laughs> Mag ik jou heel veel succes wensen. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat helemaal goed gekomen is. Ja. Dank je wel. Dank je wel. En dank je wel voor het kijken naar weer een, een leuke video in de serie De Zelfstandig Ondernemer. En uh, wil je er meer zien uh, uit deze serie, blijf even hangen. Over twee seconden de hele playlist voor jou. Voor nu dank je wel. Hoi. They don't They don't They don't They don't